Dag Mark, hoe is het, mijn jongen? Mark, hoe is het? Mooi, je krijgt 5 minuten voorsprong. Laten we er 3 van maken, aangezien je best wel sportief zien, ziet. Um, er staat buiten tussen een Brabus 800. Je mag maximaal 3 minuten in een voertuig, 5 minuten op een fiets. Je mag alle liften van de wereld regelen, maar je mag niet langer in hetzelfde zijn dan drie minuten. Yeah. Hier heb je de sleutels van de Brabus. Alsje. En dan uh, sturen we zo meteen over vijf minuten. Dus uh, maken we er drie minuten van. Om vijf over twaalf stuur jij je locatie. Je hebt de GPS trekken mee. Ja? Nou, Ja? Hup, rennen! Rennen, rennen, rennen. Goed. Nou, hij gaat nu weer rennen. Wij gaan ons klaarmaken. Om te gaan naar de locatie. Waar we in moeten. Onze auto staat al voor. Dat is positief. Ik zet even dat uit. Hoor. Dit is mooi. Dat de auto al voor. staat. Twaalf eerste locatie. Dan om twaalf tien locatie. Locatie. Locatie. En ook het door. We gaan even naar iemand toe die ons misschien meer kan vertellen dan. Op dat zou dat heel gruwelijk fijn zijn. Ja, echt heel gruwelijk fijn. Oké, okay, hij heeft nog geen nieuwe locatie gegeven, dus dan zetten we hem zelf, als hij hem niet geeft. En hij is nu daar, Ja, meneer van die motor. Is nu, is nu mijn motor. Ik moet iemand pakken. God, zet hem van slot, kut! Hey. Ja? God honden. Hun weet zo. is niet meer. Oh, kut. Al oh, die nieuwe toetsen moet ik zo al winnen. Al oh, die nieuwe toetsen moet ik echt rustig hard aan winnen. Waar was ik? Hier. Ja, staan blijven. Good. Staan blijven jij. Staan blijven. Op je knieën. Accepteer het. Accepteer het nou maar. Je bent aangehouden. Moet je alleen nog tikken met mijn wapenstok. Moeten hem nog aftikken? Ja. Nee. Oké. Ja, 100. Maar niet? Oké, dan shooten hem. En dan. Oh. Oh, wat is er die? Ik word echt fucking gek dat scroll naar boven fucking no clip is. Ik heb het al gewijzigd. Oh mijn fucking. Auw! Oh. Auw! Oh. Accepteer het! Je moet het accepteren! Ik zweer, nee, dat mag niet. Overheidsvoertuig jatten. Nee, dit mag niet. Dit mag echt niet. Ik schiet hem echt dood. Ik schiet hem echt fucking helemaal lek. Gaan slaan. Gaan slaan. Oh, je nou man, nou, dat is ook sleun. wapen. Ik heb je geneukt. Ja, niet schieten met vuurwapen. Oké. Okay. Nou, je. Nou. Meldingen. En, en motors gingen erachteraan. In de buizen. Dus toen wist ik het. Hé, hey, jongen, wacht nou? Je werd gepakt. Wacht, ja, jij ja, nou, Waarom is goed? Staan blijven Je wordt geboeid. Ik ga mij naar de cellen terug. Maar eerst moeten we mijn auto gaan vinden. Mensen. Wij hebben hem. Hij gaat de cel in. En gaat er nooit meer uit. Doei.